Kom maar, Joyce. Kom maar, Kom maar, Joes. Hé, Joyce, Kom maar, Joyce. Ik zie Blackjack ook komen Blackjack. Joyce. Hé, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Oh, Blackjack. Oh, Blackjack. Hey Joyce, kom maar, Joyce. Moet je poppet, Joyce? Hey, kijk eens, Blackjack. Een echte winterpeen. Hey Annabel. Kijk eens, Roosje. Jij mag eerst. Oh, Roosje. Bij jou gaat het altijd gelijk naar binnen. Hey Annabel. Hé hey, Annabel, kom eens! Kom maar Jij durft niet natuurlijk! Ho oh, Joyce, ik moet nog even water bijvullen. Dat kan straks pas. Ho oh, Joyce! Nu viel er eentje op de grond. Kom maar Joyce! Oh, oh, onder de bomen. Blackjack komt ook gelijk aangestroomd. Oh, Blackjack! Nou, Blackjack, mag hier eerst Kijk eens. Oh, Blackjack. Kijk eens, Joyce. De waterbakken zijn om, Joyce. Nu heb je geen water meer. Oh, dan laat je hem hier vallen. Ja, dat komt door Blackjack natuurlijk. Kom maar, Joyce. Nee, Blackjack, niet doen. Je bent vervelend, Blackjack. Zal ik het gooien, Joyce? Kijk eens, Joyce. Oh, ho Joyce. Dan moet ik Black Jack even links laten liggen. Er, een rakker ben je. Hé, hey, Black Jack. Dus je mag één klein hapje. Is goed zo, Black Jack. Kom maar, Joyce. Ik ga hem gooien, Joyce. Kijk eens, Joyce. Ho, Joyce. Ik moet zo meteen water brengen. Kijk eens, Joyce! Kom maar, Joyce! Ho, Joyce! Ga je nou naar de fiets? Dat mag. Hé, hey, Joyce! Kom maar, Joyce! Kijk eens, Joyce! Ik doe hem wel onderlangs. Kijk eens, Joyce! Ho, oh, Joyce. Niet als je breekt, dan ben je hem kwijt, Joyce. Nu heeft, de, nu heeft de Annabelle hem. Ik heb er gelukkig nog meer. Maar het is niet zo tactisch, Joyce. Kom maar, Joyce. Oh, je hebt nog geloof in je mond. Ho, oh, Joyce. Ik zie een plek zak liggen. Die moet weg daar. Oh, dat is vies. Ik doe hem even onder mijn schoen, anders waait hij weg. Kijk eens, Joyce! Kijk eens, Joyce! Ho, Annabel. Een gemene tak. Hé, hey, Annabel. Hé, hey, jij wil ook een wortel. Ik snap het. Kijk eens, met lovenal. Hé, hey, Annabel. Hé, hey, Joyce, Kom maar, Joyce! Nu sta ik nog steeds op die vieze plastic zak. Ik moet even in die jaszak. Kijk eens, Joyce! Kijk eens, Joyce! Oh, Joyce! Oh, Joyce! Ik heb nog een wortel. Kijk eens, Joyce! Ik heb ook winterpenen, Joyce. Een hele zak vol. Oh, Joyce. Ja, dat komt door Annabel. Die, die, die jaagt je op, Joyce. Je kan helemaal daarheen. Hé, hey, Joyce. Kom maar, Joyce. Kom maar, Joyce. Annabel, ga eens weg. Ik vind je niet aardig. Kom maar, Joyce. Hé, Joyce. Goed zo, Joyce. Je kent Annabel wel, natuurlijk. Hé, Joyce. Hé, Joyce. Goed zo, Joyce! Hé, hey, Joyce! Goed zo, Joyce! Hé, hey, Roosje, hé, hey, Roosje! Oh, je hebt je ook! Ja, ik heb alleen maar plastic zakjes in mijn jaszak! Hé, hey, Joyce, kom maar, Joyce! Goed zo, Joyce! Hé, hey, Joyce! Dan gaan we even boven Blackjack langs. Oh, dan gaat hij uh, misschien naar boven. Nee, ik heb de woord, dus Blackjack blijft beneden. Hé, hey, Blackjack! Hé, hey, Blackjack! Kom maar Joyce! Nu ben ik je kwijt, Joyce. Hey Blackjack! Ik woon naar Joyce. die takken die die hier, die hier, die hier, die hier, die hier, die hier, die hier, die hier, die hier, deze is voor een Joyce. Hey, Blackjack. Ik heb er nog meer. Hey Joyce, kom maar, Joyce. Oh, Joyce. Nou, Blackjack, kijk eens. Met Loven al. Hey Joyce. Ik ga naar boven, Joyce. zo Joyce, ja Blackjack gaat gelijk mee natuurlijk. Oh Joyce, de hoza komt straks, Joyce, en de voerbakjes ook. Alleen, alleen Blackjack doet een beetje vervelend, en nu krijgt hij niks natuurlijk. Kom maar, Joyce! Oh, Joyce! Oh, tjus. Blackjack, ga eens weg. Ik vind je niet aardig. Ik vind je niet aardig, Blackjack. Kom maar, tjus. Kijk eens, Joyce! Hé, hey, Blackjack. Oh, Blackjack. Goed zo, Joyce! Hoi, Joyce. Annabel heeft nog een gooi van gisteren. Kijk eens Blackjack. Kom maar, Joyce. Kijk eens, Joyce. Nou, jij mag deze Blackjack. Straks heb ik meer wortels. Goed zo, Joyce. Hé hey, Annabel. Roosjes is weer weg, die kan nog mogelijk daar staan. Hé hey Roosje, hé hey Roosje. Hoi, hé hey Roosje, kom maar. Hé hey Roosje. Oh, Joyce, kom maar Joyce! Kijk eens Joyce! Goed zo Joyce! Hé, hey, Annabel, niet zo woest, niet zo woest! Hé, hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack! Hé, hey, Blackjack! Oh, Blackjack!